I'm right here with you. Nou, welkom iedereen bij deze nieuwe video Leuk dat je kijkt, mijn naam is GTA 5 L.S.P.D. vooral morgen En vandaag zijn we op zoek naar de enige echte Joris En ik zie daar al iemand staan Laten we hem uh, gaan zoeken Want uh, we zijn vandaag uh, mee met de brandweer Kijk eens staat. Er staat iemand te zwaaien Zou het hem zijn, zou het hem niet zijn Ik weet het niet Is Joris hier meneer? Weet jij waar Joris is? <laughs> nee. <laughs> oh, ja. Nee, als het zo'n video wordt, dan ja. kunnen jullie beter stoppen met kijken. Nee, ja. Hoi, hoi. Joris, hoi, hoi. Goed Afstand houden, anderhalve meter. Zoiets. Ja, anderhalve meter. Kijk. Heel netjes. Is, uh, mooi. Ja. Nee, ik zei laatst in de video. Daar ga ik uh, niet uh, over hebben. Um, want uh, ik uh, heb er ook genoeg gezegd de hele dag mee. Dus ik uh, ga het vandaag heel leuk met jou houden. En we gaan gewoon lekker knus op elkaar zitten en staan. Hé, hey, maar leuk dat ik er weer ben. Uh, want tijdje terug met kerst. Eerste kerstdag geloof ik. Hadden we een special. Anderhalf uur lang. Zoiets was ja, die. Is het. Ja, geworden hè? Ja. En ik dacht van ja, weet je wat. Dan doen we dat meteen als eerste kerstdag special. Uh, en deze video kan ik jullie alvast verklappen. Wil ik ook gewoon volledig gaan doen. Want om toch weer even terug te komen op het onderwerp. We zitten natuurlijk in quarantaine. Als het goed is jullie ik moet werken joris jij hebt ook een baan natuurlijk waar uh, waar ja, je niet zomaar kunt zeggen te maken en zo. ja nou ja je kunt niet zomaar zeggen ik zit thuis uh, ik ga thuis werken tenzij je zelf thuis brand hebt want zoals sommige mensen van jullie weten joris is natuurlijk ook brandverman maar omdat jullie toch thuis zitten en uh, de minuten uh, als uren aanvoelen dacht ik dan maken we deze video gewoon één lange video en kunnen jullie ook als één lange video kijken en of dus je ik dat toch mooi te verwoorden ja toch als jullie dat nou in drie dagen willen doen, dat je in stukjes kijkt, moet je zelf weten. Maar als je zegt, ik wil op één dag dat die online komt, die hele video kijken, kan het in ieder geval. Dus, uh, nou ja, leuk, Joris. We gaan vandaag op welke van de drie auto's eigenlijk, want je staat ja, We alles. staan trouwens op slotlaan hier, even een korte introductie. ga <coughs> zeggen slotlaan, uh, de hoogwerker, 1151, tankautospijt 1131. En die achter de WO-bus 1111 met uh, de boot. Mm -hmm. um, en wij gaan vandaag de tankoutspuit bemannen. Dus gewoon regular, plain, old-fashioned uh, outspuit. Nice, maar het is wel een mooie tank uit. spuit nou, hebben we toen met de kerst ook al in gereden. Toen was er sneeuw, uh, maar nu is er geen sneeuw, dus nu kan ik uh, extra hard rijden natuurlijk. Want ja, ik mag de, rijden, hè? De DAFjes van Rotterdam-Rijnmond, hè? Ja, ja, ja, niet helemaal, want daar kreeg je wel commentaar op. Um, ja, het zijn niet de DAF-LF's, maar uh, DAFjes. Die, die wat wij toen hadden, die had uh, nieuwe striping, toch? Klopt dat? Uh, nee, volgens mij hebben wij het zelfs toen met kerst nog in de dingen gereden, in de Mercedes of niet? Nee, nee, nee, zeker met een DAFje. Okay. Mijn Sherelaan zou dat kunnen? Ja, ja ja, stop ja, met de kerstbomen. In de hoed. Hey, maar mijn pezje gaat nu af. Uh, we hebben een aanvraag, of we hebben een uh, proefalarm gehad, dus ik doe even een spraak. Doe jij dat eens? Voor de kijkers, jullie hadden, als je meldkamer komt, moet ik even stil zijn, maar jullie hadden natuurlijk wel. Ik zal mijn microfoon even muten, Ik zal het Joris uh, zo meteen ook nog vertellen nog. Um, jullie hadden allemaal vragen via Instagram aan ons gesteld en die ga ik er al eens bij pakken. Ik heb er een paar al beantwoord en het zijn heel veel vragen, dus ik, lijkt, het lijkt mij het beste um, om dat nu alvast een beetje te bekijken. Ja, als we nu we de nog avond, rustig is. Rustig verder Geen probleem. Wij in ieder geval op luisteren. Uh, als slotlaan twee personen op het ding uit. spijt over. Nou joris, hey, ik had het al uh, even tegen de kijkers gezegd, ze hadden natuurlijk allemaal wat vragen gesteld, misschien is het leuk om die nu alvast een beetje erbij te pakken gezien het nu nog rustig is en we dadelijk misschien alleen maar van A naar B zijn aan het rijden. Um, heel veel vragen natuurlijk hoe download je deze mod? Ja, dat ga ja, ik uh, <laughs> ja. Nou ja, laat maar zitten, ik ga er niet op reageren. Dat kan nou, allemaal... Ik, ik meen me te herinneren dat jij op Instagram en op YouTube daar echt onwijs vaak over hebt geschreven van... Uh, ik heb het een paar keer uitgelegd en uh, uh, er staan heel veel video's online. Ja, zeker. Ik ga me niet een keer al die vragen stellen, dus ik denk dat we die vragen gewoon een kunnen overslaan. Nee, want dat, dat staat gewoon in mijn Instagram-beschrijving. Uh, ja. Ik kan jullie niet helpen met installatie of met problemen van jullie game. En dan krijg je elke dag nog vijf verzoeken. Dit werkt niet, dat werkt niet, help mij. Maar goed, we gaan eens een leuke... Um een leuke, uh, wat leuke vragen pakken en we, we gaan er even vanuit. Ik zal ook de vragen aan jou stellen in in dat opzicht of het in GTA wordt bedoeld of in het echt. Want ik heb hier bijvoorbeeld een vraag: wat doet een officier van dienst van de brandweer nou als er geen melding is? Weet jij dat? Ja, is het dan een echte? In het echt, het in, in het we gaan tel? nu even uit van ja in in het echt. Um, ja, officier van dienst je hebt officier van de dienst die je viert met een te draaien en je hebt officier van dienst die te draaien. En piketdiensten die komen eigenlijk het meeste voor. Die op diensten hebben een, een pieper en een, een capcode. En als je gealarmeerd wordt, dan gaat hij naar het incident toe vanuit huis. Je hebt ook uh, de piketauto bij, dus of van die dienstauto en die moet hij dan ook uh, tijdens zijn piket bij zich hebben. Mm -hmm. Dus dat zijn ook wel eens dingen die je ziet dat jij een, een brandweerauto bij dat jumbo voor de Albert Heijn ziet staan op boodschap te doen is. Ja, dat is dan uh, zo iemand die piket heeft en als hij uh, gealarmeerd wordt, moet hij zo snel mogelijk naar het incident toe. En dan kan hij niet naar huis om de auto op te halen. Hey, ja, that. precies. En dan Ui, heb je die uh, beroepsofficieren uh, van dienst en die hebben heel veel neventaken. Uh, dus op de kazerne? die zijn ook wel de hele dag bezig. Op een kazerne? Of waar staan die dan? Ja, die zitten vaak op een kazerne, ja. Die, uh, die rukken dan niet meer uit met de manschap die natuurlijk op dat moment uh, op de tengaharspuit zitten. Ja, tenzij middelbrand wordt natuurlijk. Ja, nee, uh, nee die hebben heel veel neventaken met planning en nog logistiek. sommigen doen ook nog dingen voor, uh, voor opleidingen en kwam uit Dus uh, die komen in dag wel... Uh, Rond. Genoeg te doen in ieder geval als je over de bent, dus ja. als, als je wilt. En uh, even kijken, ik had hier een, uh, een vraagje, dat, dat is, ja heel veel vragen zijn niet echt vragen hoor in dat op zich, maar uh, die wil ik wel even benoemen, want die heb jij namelijk al uh, online gezet. Um, wil je een keer alle brandweervoertuigen laten zien die al in de game zitten? En dat heb je laatst al gedaan geloof ik hè? Ja, die vraag ik zelf ook uh, heel vaak op Instagram en op uh, YouTube. Dus ik denk, nou, daar ga ik wel een video over maken. En die is uh, een weekje of twee geleden online gekomen. op ja. mijn, uh, YouTube kanaal want waar kunnen ze jou, uh, het staat sowieso in de beschrijving. Maar wat heb je allemaal qua social media? Want je bent natuurlijk wel, uh, voor, ja, voor de meeste denk ik wel al bekend. Uh, in dat opzicht dat je al eens in mijn video's bent geweest. Maar uh, ja, want wat doe je zelf eigenlijk voor de mensen die het nog niet weten? Ik had het al een beetje gezegd. Uh, ja ik uh, ben in het dagelijks leven ben ik brandweerman en uh, in het uh, niet dagelijks leven ben ik online brandweerman ook ah. <laughs> dus uh, ik neem mensen dat uh, via social media mee uh, in het werk van de brandweer en dan niet zozeer de uitdrukken maar juist alles daaromheen Wie er zijn wat we doen en waarom we het doen ja. En dat doe ik uh, als joris brandweer dus joris laagstreepje brandweer en uh, roleplay wat jij uh, wim uh, voornamelijk doet uh, doe ik voor de brandweer en dat is joris laagstreepje roleplay ja, en dat staat toevallig ook boven zijn poppetje zoals jullie zien. Dus uh, Joris-Roleplay streepje roleplay op Instagram en Joris-Brandweer streepje brandweer op Instagram. Het zijn twee verschillende accounts. Brandweer in het echt, roleplay als een roleplay. Dan kun je hem <laughs> volgen. En daar uh, staan ook wel wat uh, linkjes naar zijn YouTube kanaal. Maar die zal ik ook in de beschrijving nu even neerzetten. Ja, en daar, daar heb ik dus die video geplaatst uh, met alle voertuigen, alle uh, specialismes die we hebben, uh, alle kazernes. Uh, dus als je daar vragen over hebt, dan moet je zeker die video checken. Dan heb je ook alle vragen beantwoord. Nou, dan uh, kunnen jullie dat zeker even doen. En er staat ook al een video online van uh, tot Joris een keer met mij uh, bij de brand uh, ambulance, moet ik zeggen, bij de rpr meeging. Dus uh, die was... Ook ja, als ODG ook... was het toen, ja. Dat ja, weer, onder uh, andere, hè? Reptreespannen over de G. Ja. Zeg, en uh, hoe vaak hit jij de gym nou per week? Dat is ook een vraag. Nu natuurlijk. Oh, niet zoveel. Nee, um, nu, nu niet. Nu doe ik drie keer per week. Uh, ga ik mountain blijken. Maar niet drie keer in de week sportschool en op zondag even een uurtje maar autobiken. Oké. Ja ik zelf vier à vijf keer per week toch wel als het kan. Ja maar kijk deze chess jongen, die is getraind. Ja, zie je dat nou. En ik hoor een melding binnenkomen. Oh, waar gaan we heen? Ik heb begrepen dat jij gaat rijden toch? Ik ga rijden, durf je dat? Ja nou, blijf Ehm, Wat gaan we doen? Brandweerjas. Waar gaan we heen? Wij gaan naar postcode 210 voor een ongeval wegvervoer. Persoon tegen een boom gecrashed. Oh, dat is niet zo mooi. Oh, nu gaan we naar zijn achteruit. 210 zeg je ne? 210, 210. Oké. Okay. Dan ga ik even een aanvraag doen. Dan gaan wij alvast uh, richting in-game praten. Voor de mensen die zich trouwens afvragen waarom Joris een beetje anders klinkt misschien. Dat is omdat het teamstuk niet helemaal meewerkt. En dus um, klinkt hij wat meer als een robot. Microphone. rubber rubber Als zij je voor we voor een ongeval persoon tegen een boom gekregen. Meer informatie zullen we de politie kunnen krijgen. Ik, ik heb ook niet moet geloven, dus uh, wij worden graag gekoppeld over. Nou, ja, dan ga je collega's nog zien ook nog Ambulance we aan belangstelling bij ons mee. Ja, dat is uh, inderdaad, ben ik benieuwd wie gekoppeld is. Nou, dat rijden met de uh, Prio 1 heb je al onder de ik. Ja, toch. Ik heb een stuurtje, ik had het toeter al gevonden. Komt helemaal goed, joh. 21-18 voor de 17-11-31. Uh, uh, CP heeft de melding code 4 gemaakt. Ja, wij niet meer nodig is begrepen. Wij uh, koppelen af en uh, gaan gaan toe. Hartelijk dank over. Ja, dat uh, gebeurt ook wel eens als brandweer. Uiteraard. Dan uh, uh, is het niet meer nodig of het slachtoffer is er al uit, hè? want wij komen voornamelijk voor de bevrijding natuurlijk. Dus uh, dan is het slachtoffer of al uit het voertuig, uh, of in het allerergste geval uh, is het niet meer nodig omdat de uh, slachtoffer misschien wel overleden is. Ja. Uh, maar uh, het gebeurt ook wel eens dat meldingen afgekoppeld worden. Nou, ja, dat hebben uh, we bij de ambulance natuurlijk ook. Bij de politie zal dat ook zijn. Dus we gaan wel lekker retourkazerne. Ja, als, uh, wij begrepen dat uh, wij niet meer nodig zijn als brand. Wij gaan zijn er meer beschikbaar over. Ja. En dan zet ik onze op status 4 beschikbaar. En dan uh, zijn we voor de meldkamer beschikbaar voor een volgende melding. Als het goed is dus kunnen we hier praten. Ik pak er ondertussen alvast een, uh, een andere vraag bij. Ja, we hadden van de sportschool nog kunnen beantwoorden. En ja, nu natuurlijk in deze tijd uh, kunnen we niet meer naar de sportschool. Maar normaal ga ik zelf uh, ongeveer vier à vijf keer per week toch wel online. Ik vind dat een lekkere uh, uh, bezigheid. En uh, de ene week natuurlijk wat minder dan de andere week. Maar ja, ik vind het wel lekker om te gaan. Eigenlijk het is een tijd dat, dat mensen het niet zo leuk vinden om te sporten. En nog steeds wel. Maar ik ben nu meer bezig met kracht dan met cardio. En ja, dat vind ik leuker dan. Cardio. Ik snap dat mensen afzien van cardio, maar dat is zeker ook belangrijk. En hoe belangrijk is dat bij de brandweer nou eigenlijk, Joris? Um, ja, we hebben natuurlijk ook een, een keuring die we moeten halen. En uh, afhankelijk van je leeftijd uh, is dat, op, is dat uh, of per jaar of per vier jaar zelfs, als je een, een jonge rot bent. Maar, uh, nee ja, dat is een, een keuring die is uh, uh, gebaseerd op de praktijk, op de werkelijkheid. Dus de zit krachttraining, de conditie. En uh, ja, je moet wel lekker fit zijn, en je moet uh, lekker in je vel zitten en dan, uh, dan haal je hem. Ja, want er was later op het nieuws, hè, wel een heel tijdje terug, misschien een jaar terug, dat er heel veel mensen, vooral vrouwen, daar een moeite mee hadden hè, met, die, met die test. Ja, dat heb ik ook wel een beetje gelezen. En uh, ja, wat, wat, wat ze zeggen als uh, als te zijn, is ja, in, in het echt moet je die werkzaamheden ook doen. En ja. de werkzaamheden die je in het echt uitvoert, zijn ook niet anders omdat je een vrouw bent, of omdat je klein bent, of omdat je lang bent juist. Uh, want er is ook een, uh, een onderdeel van de brandde is een uh, tunnel waar je onderdoor moet kruipen. Dan mag je de grond niet aanraken, je moet echt op je hurken zitten. Mm. En uh, die is voor lange mensen is die, uh, heel vervelend, in ieder geval een stuk lastiger dan voor kortere mensen. Alleen ja, als jij in een situatie komt waarbij je dus inderdaad dat moet doen, kun je ook niet zeggen van ja, neem ik maar lang. Dus ik, uh, dan gaat het gebouw ook niet zeggen van oh, dan ga ik iets naar boven met mijn dak Ja, precies. Weet je, dus uh, ja, hij heeft voor iedereen gelijk. Ja, ja, maar dat, dat lukt jou wel hè. Ja dat, dat moet wel lukken. Nou gelukkig maar. Heel, even kijken wat we nog voor iets hebben. Um, even kijken, ja. Um, um, um, um, um, uh, ja, allemaal standaard vragen. Uh, nou, hier een vraag die vind ik wel grappig dan. Zijn jullie een beetje bekend in het vak brandweerman? Nou ja. Ik wel, jij niet zo hè Joris geloof ik. Uh... Nee ja, uh, iets met rode auto's en uh, ja. daar houden mij ook voor op qua kennis. Oh, de sirene, nee dat is inderdaad. Uh... Nou ja, voor de. Ja, die vraag werd natuurlijk gesteld in het opzicht dat ze waarschijnlijk niet wist dat jij een echte brandverman bent. Dus ik mag toch hopen dat je er een, enigszins uh, wat uh, ervaring in hebt. Ik las ook wel in jouw beschrijving op van een van je video's geloof ik, dat je um niet echt zitten wachten op commentaar, en dat op zich van tot het niet helemaal gelijk is aan de echte realiteit denk ja. ik, Ja, qua... kijk, uh, een goed dat aanhaalt trouwens. Nee, uh, ja, ik ben Brandtelman het echt. En um, wat je hier doet als roleplay, dat, dat, ja, je probeert de echtheid na te bootsen, dus de werkelijkheid na te bootsen, maar dat kan gewoon niet, omdat je niet altijd alles in game hebt. Uh, we hebben bijvoorbeeld geen slangen die we kunnen koppelen. We kunnen de pomp van het voertuig niet aanzetten. Uh, de waterwinning uh, is, is vaak uh, fictief. dus Dat doen we dan met pion aangeven. Mm. Um, en uh, het belangrijkste is, we hebben geen stralen. Dus we hebben geen lage drukstraal, we hebben geen hoge drukstraal. Uh, we hebben dat maar niet. En dat doen we met een, met een brandblusser. Ja, ja. En iedereen in deze server weet dat dat staat voor een straal. Alleen als je dan een opmerking geeft van, nu staat bij een gebouwbrand, brand, zou je met een uh, poederblusser te blussen. Ja, ja, ja, ja dan... Uh, ik snap het wel, dat je denkt van hé, hey, dat klopt niet, maar we proberen het zo realistisch mogelijk te doen met de middelen die we hebben hier in deze server. Ja. En uh, daarom moet ik helaas iedere keer dat in mijn beschrijving zetten. Ja, nee, dat snap ik ook wel. En nu, nu had ik in de vorige video met jou had ik mijn helm op tijdens het rijden. En uh, ik had gezegd, jij had tegen mij gezegd dat het niet mocht. Ik had ook gezegd dat ik uh, daar geen commentaar op wensen. Uiteraard kreeg ik die toch, uh, maar dat hou je <laughs> altijd. Maar dus, dan doen we dus nu af. Ik heb hem niet opgehad net. Ja, ik uh, ja. rij nu niemand met helm. Dat is iets. Uh... Ja, ik zie hem leren op het sporterleven. Ja, ja, zeker. Dat is ook niet de, de beste plek als je een scherp bochtje maakt. Maar uh, nee, joh. Ik, ja, uh, we leren al. Of ja, vooral ik leren uh, van de fouten die soms uh, worden gemaakt. En wat je al zegt, uh, je kunt hier natuurlijk niet alles. Je hebt geen slangen. Je hebt best veel qua materialen. Heb geloof ik een spreider of wat hebben jullie? Ja, ik ga me uh, hier achter het luik lichten. Ik heb een spreider om hem pakken. Pak jij de spreiders? Kijk eens daar. Ja, en het commentaar hierbij is dus een holmato spreider uh, en er hoort nog een uh, hydrauliekslang aan, oh, dus, ja. uh, aan een compressor. Dus uh, dat was ook een commentaar ja, zijn if je ja. video krijgt. Maar uh, het gaat erom dat we hem uh, dat we in game hebben en dat we hem kunnen gebruiken. Is... Ja, ik uh, ja dat soort commentaar snel we nou echt niet. Ik, ik vind alleen maar super vet dat jullie zo'n ding hebben. Ja goed, uh... Ja, kijk, als je het hebt, eh, we roepen de hele tijd van eh, we spelen de brandweer na en we, we doen het zo realistisch mogelijk. Ja, dan is het natuurlijk ergens heel stiekem is het ook wel terecht als je dan zegt, hé hey, dat is niet realistisch, want je hebt de trolykslang nog niet aangesloten. Dus je kunt hem helemaal niet gebruiken. Nee. Ja, maar ja, dat, eh, dat moet ze mij voor nemen. Ja, over dat realisme gesproken, deze DAF'jes die zijn natuurlijk ook niet één op één met de Rotterdamse, dus meer met de Groningse geloof ik. Maar goed, het is in ieder geval een, een vette TS en uh, daar, daar kreeg ik ook een reactie op, dit zijn niet de daf van uh, de dafjes van uh, Rotterdam, zeiden ze. Ja, wat ik gewoon mooi vind is, je, je ziet gewoon echt, we hebben ook echt een team van developers die er, uh, die er alles aan doen ja. om het zo leuk en realistisch mogelijk te maken en zoveel mogelijk uh, te developen. Kijk maar dat ook En als je werken. kijkt, het is eigenlijk gewoon heel simpel, we zitten gewoon met z'n allen nu in GTA, GTA 5. En als je gewoon kijkt wat we aan hebben aan kleding en broeken en auto's en voertuigen en weet ik het allemaal. Weet je? Dat is zo voor Nederlands en dat vind ik al gaaf. En dan stoor ik me er echt niet aan dat er geen slangetje zit aan een, uh, een spijder. Nee, zeker niet. Maar ja, wat, wat je al zegt, de development maakt super vette voertuigen. Zoals deze TS, zoals die hoogwerken, zoals ja, daar ja uh, de duikwagen, verlengde sprinter. Ja, super vet natuurlijk allemaal met de boot. Dus uh, tot dan nog veel mooie dingen van de development. Uh mogen ja. komen. Hè? Ja, en dat gaat ook veel verder naar kleding. Ik zal even kijken. Ja, je zag het net al toen tijdens de uitdruk, we hebben dan gewoon de uitdrukkleding. kleding. Mm -hmm. Daar kan natuurlijk gewoon de helm bij op. En we hebben nog ademlucht. Uh, we hebben een bevelvoerder, die heeft natuurlijk de bevelvoerdersflap achterop. En ook met ademlucht en alle setjes. een uh, officier van dienst hebben we. Mm -hmm. AGS. Uh, logistiek hebben we. Nou, ook nog. En, een primeurtje voor jou misschien wel. Deze gaat ook in-game ah, ja Ah ja, dat is uh, de, de QRT hè We zijn nu nog uh, met een selectie groepje heel erg aan het oefenen. Hmm. En uh, uh, binnenkort gaat dit live uh, in-game, dus hebben we een uh, QRT, een quick response team. Hopelijk is het niet te veel nodig in-game ook. Want nee, ik zelf uh, zeg het is, eerlijk... Is het, hè? Ja, uiteraard, maar ik zelf vind het allemaal met die aanslagmeldingen hier zo... Het, uh, het, het komt nog wel een periode, er is nog wel een periode tot mensen dat alleen maar zijn aan het doen. Nu is dat, ik loop het even af voordat we straks nog bij een uh, aanslag staan, uh, is het veel minder. Maar uh, nou ja, het QRT is daar wel een hele leuke toevoeging op. Ik zag naar duikploegleider ja. en natuurlijk het duikteam. Maar dat zijn we vandaag niet, ja. hè, duikteam. Nee ja, nee, je ziet de fles hier liggen hè? Ja. Ja die hebben een keer om mijn rug gehad, de hele bepakking. Ja. 60 uh, kilo of wat was dat? Wat nee? Was dat nee? Overdrijf ik nou? De hele bepakking, hoeveel was dat? 60 kilo of is dat echt veel te nee, veel? Nee, dat is wel heel veel. Maar oh. <laughs> een kilo of 30, 35 haal je wel. Ah joh. Ze hebben ook nog een loodgordel om natuurlijk. Ja, ja, dat is ook. Maar uh, nee, ja, de duikbus. Die staat eigenlijk, als we hier toch buiten staan met lekker weer, staat die vaak open. Kan het lekker doorluchten. Uh, Ademlucht uh, ligt dan buiten. Die cilinders kunnen vervangen worden en uh, er ook geen schimmels in gaat zitten. Dus alles lekker open. Hmm. En uh, bijna uitdruk... Uh, Wordt het in die automaten gang, je ziet ze hier misschien wel staan hier binnen. Ja, die uh, en dan. Ja. De harnassen waar je ze in klemt. Ja, ja. En ook dan een dan beetje uh, de ademlucht heeft dat ook hè. Zo'n soort ja. harnas natuurlijk. Ja. ja, precies. En dan is de deurtje dichter naar gaan. En afhankelijk van de meldingen wordt de boot meegenomen. Die wordt niet altijd meegenomen. Nee. Maar hij staat nu wat klaar om te gaan. Ja precies. En even kijken. Ik had hier uh, wel uh, nog een vraag. Eigenlijk beantwoord je een soort van je eigen vraag al. Uh, het was namelijk uh, bij de brandweer. Of nee, hoe heet bij de brandweer in Prio, net als Ambu A1 heet. Hoe heet dat bij de brandweer? Dat is ja, natuurlijk dat ik prio nee. <laughs> ik een hele goede vraag. Ja, Prio 1 is dat bij de brandweer. Ook bij de politie, dat is natuurlijk met toeters en bellen. Uh, prio 2 bij de brandweer is volledig uh, zonder toeters en bellen. En ja, daar hadden we het laatst ook al over geloofd bij de vorige video. Je hebt niet echt Prio 3, hè? dat is per regio een beetje afhankelijk. Uh, Kijk, er komt geloofd. een uh, overwerk en dan haal ik deze even weg, want dit is het reservevoertuig. Ik haal het reservevoertuig even weg hoor. Ah. Op ja, die werk kan ook. Nou, en nee, dus dat is prio 1 en uh, prio 2 met de brandweer. Had ik nog een vraag, want waar zag ik die nou ook alweer voorbij komen? Ja, hoe hebben je lokaal leren kennen? Dat is puur via de roppen reality. Um, ja, en deze, die zag ik ook al voorbij komen. Ik dacht die moeten we ook even behandelen. Um, Olivier die vraagt waarom rijdt de brandweer altijd met hetzelfde voertuig? En dan tussen haakjes naar mijn idee in real life. Nou dat. Um, als hij bedoelt, nou ja, wat hij denk ik bedoelt is dat hij de TS's erg op elkaar vindt lijken. En misschien naar zijn idee dat die zelf precies hetzelfde zijn. Maar daar kunnen we denk ik heel kort over zijn. Elk, elke regio heeft wel ongeveer dezelfde TS'en, maar in dat opzicht door heel het land zijn er wel heel veel. Dan heb je natuurlijk ja. de DAFjes, je hebt Mercedes, je hebt MAN, uh, Volvo. En dan heb je niet maar één Mercedes, dan heb je natuurlijk heel veel Mercedes. Uh, ja, dat zijn uh, verschillende tankautospuiten natuurlijk. Alleen ja. wat hij misschien ook bedoelt is, kijk, een tankautospuit is een basis brandbestrijdingseenheid. Ja. Of een basis brandweer eenheid. En op een tankautospuit liggen materialen om uh, brand te kunnen bestrijden, om technische hulpverlening te kunnen verlenen. Dus ongevallen, beknelling bijvoorbeeld. Uh, de basis om een uh, incidentbeschrijding gevaarlijke stoffen aan te kunnen. waterongevallen te kunnen assisteren. Dus een daar een basis brandweer eenheid. Daar ligt eigenlijk van alles op om hulp te kunnen verlenen. En daarom is het ook... Een het go to daar, om het zo maar even te zeggen, om, uh, uh, om mee te rijden als de brandweer te zijn. Ja. Dus ja, je ziet eigenlijk voornamelijk, denk ik, autos voor uit rijden als, als de brandweer uitrukt, Omdat daar eigenlijk alles op ligt wat je nodig hebt. Ja, als je het zo bedoelt inderdaad, uh, dan is het, waarom de TS dus zo vaak, waarom je dus eigenlijk met standaard auto rijdt, dat is omdat daar eigenlijk alles op zit. En dan als het wat op hoogte is, of als er uh, wat andere materiaal nodig zijn, dan heb je eventueel een hoogwerk op een HV of wat dan ook en dan ja, zo de, de laatste voertuigen die aanvullen aanvullen afhankelijk van wat je nodig hebt inderdaad. Ja precies, maar TS gaat bijna altijd naar elke melding wel mee. Ja. ja. De laatste vraag zal ik maar even pakken, ik zal hem even bovenaan eens kijken. En dat is, wat is de origineelste melding die jullie ooit hebben gehad? Ja, ik weet hem wel. En jij? Uh, ja, hij krijgt ook super vaak de vraag. De origineelste of heftigste of, stil, of wat, wat staat je bij Ja, in, in maar, GTA zullen we maar even uh, neem ik aan. Ja, allebei terecht. Tegens op Joris Laarze Brandweer krijgt die vraag, maar ook op Joris Golpelee, maar ehm... Um... Ja, wij ja. Gaan we gaan weer wat die van jou is dan. Nou, ik heb een keer op het strand, daar kregen wij een melding van een persoon die bekneld zat. En toen wij daar aankwamen rijden op het strand, toen zat daar dus een mevrouw geloof ik. Die lag met haar benen onder een heel groot vrachtschip die was aangespoeld. Die mevrouw die lag daar lekker te zonnen en dat vrachtschip dat was even het strand op komen varen en die lag daar oh. op het droge en daar uh, lag een mevrouw onder die hebben uiteindelijk met een paar scheppen gewoon even onder het zand uh, een beetje uitgeschept en die is uh, naar het sequest oh. gebracht door ons. Dat is dan maar net goed gekomen dan? Ja! Dat kan anders kunnen aflopen. Ja zeker maar ik vond hem wel heel origineel en uh, sindsdien heb ik heel veel meldingen ook gehad en natuurlijk wel eens een paar mensen die helemaal gek waren of uh, ...mensen die op hoogte vast zaten in hoogspanningsmast, maar ja dat is tegenwoordig ook niet meer nieuw. En toen ik deze vraag las, toen dacht ik meteen aan die, uh, aan die melding. Dus ik weet ja. even niks anders meer. Ja, wat ik vooral leuk vind aan deze vraag is, uh, en ik, ik zag ook dat jij uh, een video laatst gemaakt had over uh, als burger zijnde. Ja. Ik heb op mijn kanaal ook een video, uh, of meerdere video's als burger zijnde. En ik vind het gewoon leuk om te zien dat, uh, dat burgers, uh, als ze echt moeite doen om een leuke originele of bijzondere meldingen neer te zetten. Uh, ...in plaats van het afkomen met een hele standaard melding. Uh, ik kan even niet zo snel 1 voor 3 een bijzondere of grappige melding bedenken... ...maar gewoon als je als burger veel moeite steekt in een toffe melding... ...dat je achteraf na het incident echt terugkomt op de kazerne op de post... ...en denkt van nou dit was echt leuk, want hier iemand verzonnen heeft voor mij. Ja, dat is ik wel. Nu, nu ik daar ook weer aan denk, ik heb ook laatst, en dat zagen, hoorden jullie laatst in een video van mij, toen ik samen met Mick met de politie was. Mick en ik kregen een melding van een, een, een aap in de Humane Lab. En die uh, was uh, ontsnapt. Of die had een medewerker gebeten. En de Humane Lab ken je denk ik wel. Een, een beetje een, een raar gebouw daar. Zo zeeren, zou die Wat zeggen? Hoe moest je die aap arresteren? Nou, wij, de, de, de rapid responder van de ambulance dienst was er dus ook ter plaatse gekomen. En toen wij daar aankwamen, toen gingen wij dat gebouw in, zoekend naar personeel. En op een bepaald moment lopen wij op een deur af, waar ineens een ambulance -medewerker door na, naar ons toe komt gerend, schreeuwend. En uh, niet veel later kwam er een, uh, een losgeslagen aap uh, achter hem aangerend. <laughs> uh, waarop uh, ik meteen mijn vuurwapen trok en dacht, nou nee, ja, dit is het ook niet helemaal. En Mick die trok zijn taser en die heeft die aap even getaserd. En hebben we in een kooitje gestopt en toen is de dierenambu maar gekomen. Maar dat was ook wel een melding die ik nog nooit ja, had gehad. Ja, maak even ik... mee ja. Ja, daar heb ik wel mee gelachen in ieder geval. Dus dat is wel leuk. Hey, wat wij sowieso gaan doen, binnenkort mag, als je wilt, mag jij met mij mee. De afspraak is dan gewoon dat jij sowieso ook mag rijden op de ambu dan weer. En dat jij dat dan gewoon filmt. En uh, zo kunnen jullie kijkers alvast dus weten dat hij er binnenkort als dus goed is aan zit te komen als Joris na deze video nog mee wilt met mij natuurlijk. dat kan ook zijn dat we straks, Nou, uh, uh, dat was de vorige keer goed bevallen. Hè? Dat was ja, zelf goed bevallen, want nu ga je met mij mee. Ja, nou nee, ja, dat is een hele moeten houden dat we dat zo uh, onderling uitwisselen. Dan we nog wat van elkaar, want we komen elkaar vaak tegen op incidenten natuurlijk. Dat is zeker wel. Dus uh, dat, dat doen we dat gewoon, dan kunnen we dus zeker Joris zijn kanaal in de gaten houden binnenkort voor een video met de ambu mee. Kan best een tijdje duren want Joris is een drukke man, ik ben een drukke man en uh, zo uh, zien we elkaar soms uh, nooit en zo zien we elkaar uh, een paar keer in de week en dan kunnen we ook eens met elkaar mee voor nu hebben we denk ik even genoeg geluld in dat opzicht tot we uh, voor de video hebben geluld wij gaan gewoon nog met elkaar even verder praten maar ik stop de opnames en zodra de pieper af gaat zijn jullie weer als eerste bij ons. Tot zo! Tot zo. Nou, we gaan een stukje rijden Joris, waar gaan we heen? ja um... Wat ook belangrijk is, is dat we af en toe een stukje uh, gebiedsverkenning doen, om uh, ja, eigenlijk te zien wat nou zwaartepunten zijn in ons gebied en of we overal nog bij kunnen komen. Ja. En uh, of de smalle straatjes uh, begaanbaar zijn, daar hebben we ook gele kaarten voor die we op de voorruit kunnen leggen als auto's uh, niet zo handig geparkeerd hebben. Ah. Dus we proberen eigenlijk ook iedere 24 uur sinds wel even een rondje te rijden in ons verzorgingsgebied. En wat, Want, uh, waar staat het verzorgingsgebied voor? Ja, het verzorgingsgebied is het gebied dat jij verzorgt om het zo maar te zeggen. Dus uh, waar jij verantwoordelijk voor bent. Of waar jij de eerste tangout spuit bent. En uh, we hebben natuurlijk verschillende kazernes uh, hier in Rotterdam. En uh, ik zal even de kaart wel even sturen, daarop zie je precies uh, wat ons verzorgingsgebied is. Ah, ja. En wij zijn uh, vandaag de 1131te slotlaan. En dan kun je dus precies zien uh, ja, wat, uh, waar wij de eerste tangout spuit zijn die te plaatsen komt mocht de brandweer nodig zijn. Ja, oké. Okay. Ik weet het begot niet wat het gebied is, dus als ik eruit rijd dan moet je het maar zeker. Ah, no, dat is het bestlotlaam wel heel groot, dus uh, daar okay. moet je flink doordrappen. Dat kan dan het ik. Het okay. ja. Oh ja, nee, ga gewoon de rood. Nou, hier nog eens recht door, want ik, ik ken het gebied natuurlijk wel een beetje, het LSB Divar, en ik weet tot bepaalde um, straten ze, ja, met zo'n ambu of zo waar ik dan wel eens rijd. Bergjes omhoog, al die bergjes hier waar we links nu tegenaan kijken. Tot daar soms wel eens auto geparkeerd staan tot ik daar al moeite mee heb. Met zijn TS is het natuurlijk alleen maar moeilijk hoor. Dus daar ben je nu op aan het jagen. Nou, niet zozeer jagen, we rijden gewoon om, om vakbekwaam te blijven heet dat dan. Nou, je wil gewoon dat je die machine, die, die auto, dat je die meester bent, dat je gewoon weet hoe die voelt en hoe die rijdt. Dus we proberen ook iedere dienst zo even te rijden. En als je dan niet tegenkomt waarvan je denkt, nou dit is gewoon niet handig als we hier tijdens een prio 1 rip langskomen. He, dan, dan leg je zo'n kaart onder de voorruit en dat is geen bekeuring, of een, maar dat is gewoon een stukje bewustwording van, joh, let gewoon even op waar je auto zet, en als er zo'n grote rode auto langskomt, dan kunnen wij dan niet langs. Nee, dat en het zou dat heel vervelend zijn als er iemand uh, aan het balkon hangt omdat er een gebouw in brand staat, of als er iemand gereanimeerd moet worden, en wij dan niet langs kunnen omdat jij je auto uh, onhandig geparkeerd hebt. Ja, precies. En nou, dan weet ik dat dat hier in mijn straat ook... Als hier, echt, als hier echt een TS een hoogwerker of in, in ons geval een autoladder langs moet, dan is dat niet te doen. Weet ik toevallig. Dus dat, ja, ja, en dat is uh, met zo'n flyerje, dat heet een gele kaart. Is er eigenlijk een stukje bewustwording van, hé hey, ja verrek, ik moet inderdaad opletten waar ik mijn auto parkeer. Nou, hebben we hier in 5M niet zoveel geparkeerde auto's, omdat het verkeer Nou ja, je zal meteen hier links gaan en je gaat er heuvel zien. Daar uh, ah, is het ja. ook wel heel lastig komen met die hoogwerken die er naar de post zag staan. Het is wel een leuke weg om prio in te rijden in die heuveltjes. En uit als je op brandkraan staan of voor brand, uh, voor uh, boven onze dus echt, komt een hoop tegen hoor. Ja, maar ik denk niet dat je daar heel, heel erg van bewust bent als je geparkeerd staat. Of ja, ik niet, denk ik. Als ik mijn auto ergens neerzet. Als ik daar mag parkeren, betekent nou, dat ik, dan... ik zo zeggen, als je er mag parkeren, dan staat er vaak geen brandkant. Ja, ik wil net, dat was mijn vraag inderdaad. Heel. En mijn pieper gaat. Dus dat betekent dat wij weg moeten. Postcode 99. Het is een automatisch brandalarm. Prio 1. OMS op postcode 99. Die ja, op? inderdaad, een OMS. Op het meldsysteem heet het dan. Ik moet gelijk een aanvaardgespraak. Komt de A7 met het kanaal, dan zal ik even wat meer informatie vragen. AC wij hebben Prio 1 onderweg voor een automatische brandalarm op de luchthaven, postal 92. Zie je dat er inmiddels ook contact gesprek is geweest met het object want er staat in het klapmondpiet, dat er rookwaarnemer is. Was even benieuwd hoeveel mensen er aanwezig zouden zijn, wat ze daar aan werkzaamheden aan het doen zijn en of er ruiming gestart is over. Ja, ontruiming is gestart, het is een lood, uh, aantal mensen onbekend. Uh, iets verderop zou nou, die die ik het oprechten, beeld. Die rijdt naar Target. We gaan in ieder geval trio in die kant op. Worden wij opgevangen door de melder over? Ja, de melder staat dus buiten. Hoeft de wachter te hebben? Postcourne 99, BFV van Antwerpen. Ja, wij enkele uh, kilometer uit en uh, laten de gevoel rollen van het hoor over. Ja, 11 1, bedankt. Uh. Mm -hmm zijn zei net ook wel tegen de kijkers, uh, die vrachtwagen die waren we ineens volop knallen, dat was toch echt anders op mijn beeld. Dus ik hoop niet dat je <lacht> geschrokken was. En wat ook wel nou, Ik dacht, ik dacht wel alleen wat gebeurt hier, maar goed. Ja, die reed ja, ja, echt ja, zeg maar 20 ja. meter voor mij en ineens reed die een halve meter voor mij. Maar wat heb jij het uit, uh, uitvragen meegekregen? Uh, uh, ja, dat zou daadwerkelijk ook te zien zijn. Hè? Uh, me Mensen zijn aan het ruimen, BHV wacht ons op. Nou ja, meer is het ook niet. Nee toch? Wat we dan nog even zouden kunnen vragen is de waterwinning. Maar uh, ik heb MOI naast me en uh, ik kan de waterwinning opzoeken, dus dat is ook niet uh, spannend. Gaan we niet naar het vliegveld? Ja, en we hebben toestemming van uh, Marcos om het uh, terrein te betreden. En uh, is de TS daar dan bezet of doet de brandweer daar niet aan uh, dit soort Oh Oh jawel, maar dat, dat kan van alles een oorzaak hebben. Hij uh, is of inderdaad al ingezet elders of uh, wat dan ook. Maar ja, wij nu die kant op. Dan okay. nou, staat ze zich even te plaatsen. zie ik een hele grote lood Kijk, de bedrijvigheid gaat hier niet meer gewoon door zie ik er staat iets binnen zie je dat ja en er oploften wat tankers er staan ja. ook mensen binnen inderdaad bij de private jet meerdere mensen wat wil je wil ik nou moet ik naar binnen gaan ja ik... uh, zet hem even hier neer we gaan er wel even lopen naartoe ik heb mijn kleding nog niet omgedaan want we jas zetten 4 lees ik Microphone activated. Microphone muted. is dit hangaar 4 En denk dat wij je niet welkom zijn dat ik het zo zie. Nee. Goedendag. Hallo. Wij zijn uh, galamine voor een automatisch brandalarm, maar dit ziet er allemaal vrij rustig uit. Ja, en wij zijn een uh, VIP-transport aan de okay. toek. Dus, uh... Nee, maar goed, dan, uh, dan rijden wij door, dan weten we dat het niet hier is. Succes! Okay. Ik las stiekem Hangar 4, ik uh, Ja, alleen... ik zie het nu in uh, klappenpietje staan. Waar dat is? Uh, ik wil gewoon Prio 1 hier links over de uh, over de baan rijden. Over de weg gewoon. Hoe bedoel je precies? Gewoon hier ja, waar het karakterje voor je ja. rijdt. Hè? Ja. ja, ja. Ik laat blauw maar uit, want dat uh, dit ik er nog wel eens moeilijk over. Hangar 4 is erover, maar we kunnen niet zomaar over de start en landingsbanen. Nee joh. Of we nee, vallen we... toch wel op met zijn grote. Of we moeten uh, vleugels ja. hebben? Uh, kan ik maken. Een... Vier? En vier is uh, eentje verder, geloof ik. Staat hier, oh, staat hier een auto hier links? Ja, Wacht. staat hier wel iets. Oh daar. Rook, achter. Staat is in effect. Ja, ja, ik sta eruit. Ik ga even kijken. Draai jij hem even met m'n kont uh, om, voertuig. Ja. Dat we in ieder geval veilig staan. Goedendag. U uh, bent de bedrijfshulpverlening? Uh, Oké, okay. uh, ik zie daar wat rook uh, uit de op komen, is dat uh... Oké, okay. bent u verder al binnen geweest of iets? Nee, ik heb even kort gekeken, hier links in de kamers en voor de rest uh, niet. Daar is niemand meer verder? Nee, nee, nee, daar oh, is hem super okay. gesloten. En wat zit er aan de achterkant van deze uh, loods, weet je dat? Uh, Oeh, nee, dan moet ik even kijken. Oké, okay. als jij er voor mij in ieder geval omheen wil lopen... ...en voor een afstandje even uh, dan hier terugkomen, maar even verteld... ...gaan we even die container uh, verder belussen, ja? Yeah? Ja, is goed. Super, ook ja, graag van uh... je om de beeldcamera? Nou, Wim mee kreeg, denk ik. Container randje? Ja. Hij uh, gaat even kijken wat er aan de achterkant zit. Dat ik dat in ieder geval ook even weet. Als jij in ieder geval uh, ademlucht omhangt, gaan we even met twee blussen. Hoge druk, lage druk? Uh, dit kunnen we met hoge druk aan. Hoge druk. Dus hebben we hebben hier een haspel. Ik rol hem wel af als jij hem uitloopt. Ja, voor de mensen die nu denken, wat de fuck is dit? Wat wordt er gegooid? Dat is de burger die gooit nog wat smoke, uh, bommetjes. Ik zet wel even mijn Godmode aan. Anders ga ik dood, want het zijn natuurlijk wel... Uh, uh, Teargas, zeg maar. En dat is niet zo mooi. Ja, Joris, kom eens uit. Weebrief. Staat de pomp al aan? Ja, pomp heb ik net aangezet, uh, jij hebt druk op de straal. Ik ga als blussen betreft een uh, papiercontainertje. Microphone muted. Nou we gaan eens blussen. Ja, ik uh, ga contact de AC, ik even contact mee met ACG, geef ik het na een bericht. Uh, die zijn ook wel benieuwd wat hier aan de hand is, zo dicht bij de uh, startlandingsbaan. Dat begrijp activated. ik. Ik, heb, uh, ik ben druk bezig met blussen. Nou ja, dit zijn kleine brandjes en ja, natuurlijk. We gaan er eens wat koelen. Uh, wat Daarnaast, deze koelen we even, die koelen we even, yolojo. Yolo. Ja, als je er meteen uh, klaar bent pak even de warmtebeelden met de auto. Kun je nou even kijken hoe warm die is en dan uh, ook even de installatie hiernaast. Je weet uh, waar die ligt hè en hoe hij pakt. Zekers. Nou, brand lijkt uit. Ik ga de beeldcamera pakken. Microphone, laten de. Dat plusding hier liggen, noem maar een blusding. Ik ga even rennen. Anders zijn we zo lang bezig. En dan is ik geloof ik. Nee, wacht even home. En dan uh, hulpmiddelen en dan hulpdiensten. En dan pak ik warmtebeeld. Heb dat ding nooit gebruikt? Ah oké, okay, dat werkt verder niet heel spannend. je dat bij jou uh, de BHV, staat je nog iets achter het gebouw gezien? Uh, nee, we hebben rechts achter, daar bij de trap ongeveer, hebben wij een aantal opslagtanks staan voor vloeistoffen. Maar die zijn leeg, de hangars zijn uh, volledig bij het gebruik. Oké, okay, hangar bij het gebruik, uh, opslagtankers voor vloeistoffen staan achter, maar die zijn leeg. Ja, en dat is super. Dat ja, was toch een klein brandje, dus dat heeft verder niet veel uh, betekend. In ieder geval bedankt voor het kijken, wij gaan het die verder afhandelen. Oh, uh, is regelt u het uh, in ieder geval met de eigenaar van de loods, of in ieder geval wat hier aan bedrijvigheid gaat plaatsvinden? Even snel kijken. Dit is de warmtebeeldcamera. Het beeld dat jullie hierop zien dat blijft natuurlijk overal gelijk, maar het is het is ook wel zoiets waarvan we zeggen van well, nou ja super tof dat het er is. Hè? Uh. Nou, dit ziet er allemaal keurig netjes uit. We kunnen wel nog even vragen aan de burger. Microphone muted. We blijven aan het praten. De burger zien we nog afwijking op de warmtebeeldcamera. Er ziet geen afwijkende ding op je webbc. Oké, okay, duidelijk. Muted. Nou, we waren blij al aan praten via de, via de beurde cel, dat is al gehoord. 11:31 uur. Niks wat te zien of aan de je mag nog eens meekijken. Oh, doei. Oh. <laughs> ja, AC, uh, wij in ieder geval te plaatsen. hebben toch een klein uh, brandje in een papiercontainer. Verder geen bijzonderheden, geen objecten verder aangestraald. Uh, zijn in ieder geval uh, meester inmiddels al. En we uh, gaan zo meteen retour over. Ja, als u de tour gaat, we dan alsjeblieft positie nemen in post Vlaardingen, in verband met dat dan de bezetting een beetje rond is, want ik heb jullie als enigste eenheid voor heel het verzorgingsgebied over. Oh, ja, ontvangen wij herbezetting uh, of Vlaardingen. Even ontvangen AC. Ja, herbezetting kazerne Vlaardingen, dank u wel. Succes. Hé, hey, je had hem helemaal gekeken zo? Ja, je mag naar nou meekijken ter controle nog. Ja, ja nee, nee, geloof ik. Je ja, een als ware brandweer inmiddels. Ja, toch. Super. Hé, ik wil even een merken even over de porto? Laringen, ja. Ja. ja. Vullen we daar ook gelijk de tank even op Vlaardingen en dan. Uh we gaan onze bepakking weer afdoen. Ja, ik heb hier de flap in opleiding en als ik de ademlucht om heb niet, dat weet ik. Maar dat doen we niks aan. Het kan wel, denk ik, bij ademlucht met uh, die uh, in opleiding. Maar goed, het is, uh, het is vooral even ook voor in de auto. Gordeltje om. O, dat was wel heel veel. Wat is dit? Nou, Vladingen post al uh, 356 dan. Is maar bekend, is het de Posten? Ja. Ik dacht even dat ik ging zeggen positie in, of uh, positioneren, stationeren in de positie van. Ik dacht, er komt een vliegtuig. Uh, ja, ik denk, uh, die willen ons ergens op een uitgangsstelling hebben of zo, dat is een groot ja. incident gaan. Graag positioneren, ik denk oh. Ja, precies. Maar nou, wat niet is eens kan nog komen? Nou ja, wij nu in ieder geval op beschikbaar. Status 4. Niet op kazerne, we zijn niet bij onze eigen kazerne natuurlijk. Nee. En uh, op vlading gaan we even water bij tanken. Dat hebben we natuurlijk gebruikt net met die injet. Maar wat nou als we onderweg een melding krijgen? Dan houden we daar rekening mee. Dus dan zou je of kunnen zeggen we schalen eerder op. Of we vragen eerder een uh, WTS, een watertransportsysteem te plaatsen. We hebben ongeveer uh, 1600 liter water aan, uh, aan boord. En uh, je hebt daar nu uh, 350 van gebruikt. Dus uh, we hebben iets minder water. Niet schrikbarend, maar... Het hmm. is dus gewoon bij een volgende melding even rekening mee houden. Ja, precies. Als er echt iets dermate is, dan ga ik op status ingerukt. Dat betekent dat we niet inzetbaar zijn voor de volgende melding. Totdat we weer compleet zijn. Ja, oké. Okay. Nu zijn we zo bestuur uh... Vladingen. Ja, dit... Uh... En zeker aangezien we de enige tankauto's nog zijn die uh, ingezet kan worden nu, omdat de rest allemaal blijkbaar op incidenten staat. Vind ik het niet waard om nu te zeggen dat we 350 uh, liter water minder hebben dat we niet beschikbaar zijn. Nou, nee, lijkt me ook niet nodig. Kamalbureau voor de kijkers. Dat zijn we natuurlijk ook een keer een video begonnen. Daar hebben we niet heel veel van uh van opgenomen, of daar heb ik wel veel van opgenomen, maar niet veel van online gezet en dat ga ik jullie nog even nader toelichten. Uh, wat we eigenlijk daar in die uh, video uh, hadden gedaan, we kregen een melding in de haven. En um, die melding die li liep uit op een uh, inval in een woning. En die inval die ging volgens kamarleden, uh, niet helemaal... Het rijdt op soepel en beheersbaar door het verkeer. Ja toch, stuurtje, gaspedalen, lekker man. Heb ik echt pedalen en zo? Ja ja zeker. Jongen, jongen, jongen, jongen. lichtjes, alles. Maar ik was de kijker even kijkers even iets aan het vertellen over een video die ik met Kamar had opgenomen die ik nooit online had gezet. Of eigenlijk gedeeltelijk. Dus dat ga ik ze nog even toelichten hoe dat nou precies zat. En um, wat daar dus die, die inval, was volgens de Camar niet helemaal hoe dat hoorde. En om nou te zeggen van ja, wij zetten die video online of niet. Ik heb dat aan hun toen overgelaten. Uh, en hun zeiden eigenlijk van, ja, kun je wel doen, maar... En toen dacht ik al van, ja, weet je wel, laat maar zitten. En ja, binnenkort gewoon nog een keer met de kamar mee en dan kijken we of we dit soort meldingen ook nog een keer krijgen of niet. Maar, het, ja, die maar, dat was vooral, daar moet je heel veel knippen en plakken. En even aan de kant, kijk of het er nog een oh, komt. hier is het schande. Ja, ik, ik zag het. En, uh, dus uiteindelijk, ja, was die video een beetje nutteloos, want die melding in die... Ja, wat ik al zei, in die haven en die inval, dat heeft gewoon heel veel van de Sylviansen gekost. Waardoor we uiteindelijk dus niet veel meer over hadden. En nu hadden we op het einde nog een melding uh, van een btgv. Die kan ik misschien nog wel eens editen en online gooien. Maar ook die btgv was ik wel niet tevreden over. Want ik vond het eigenlijk heel raar aan. En dat mogen jullie best weten. Uh, er was namelijk een, uh, een persoon die wij uh, aan de kant zetten in verband met zijn rijgedrag. We waren daarmee aan het, in het gesprek. We stonden naast zijn deur... Um, wij waren uh, bezig over alles en wat hij allemaal deed en zo. En ineens kwam uit de kenteken of uit zijn ID, uit zijn rijbewijs te controleren dat hij gezocht werd. En toen werd er een heel BTV opgesteld. Ik vond het een beetje dubbel. Ja, je had hem ook kunnen zeggen van uh, stap uit en uh, draai je om handen op het stuur uh, even rekenen. Maar wij gingen ineens achter de auto staan en btgv. En dan vond ik wel zoiets van ja. moest ja is ook niet helemaal logisch, leek mij. Dus daar heb ik dan weer zoiets bij van, ja, moet ik dat wel online zetten. Dus om dat goed te maken, zet ik gewoon binnenkort, uh, ga ik wel nog een keertje mee met Kamar En dan uh, doen we het uh, anders. En hopelijk beter. Dus dan weten jullie dat, waarom dat niet minder online is gekomen. Kunnen wij hier veilig praten? Of zitten hier heel veel mensen in dit kanaal? Nee, we kunnen hier praten. Ik denk je moet je hier trouwens, je achteruit nu. De dacht met een sprakekrachtje direct ja wij in ieder geval uh, voor herbezetting uh, aangekomen op verladingen en uh, zullen hier aan staan tot na de bericht over daar is gehoord ik ben aangekomen op verladingen en nu wordt na de 11 uit microfoon nu de microfoon dat staat even. nee dus uh, nee <laughs> duidelijk <Daar laughs> bij die uh, bij, bij die uh, bij dat ladingdok zeg maar Ah! Ja, niet te ver af te zetten. Ja, helemaal ja, goed zo. Microfoon activated. Lekker pompen nu. Ik weet inderdaad of we in uh, Rotterdam, toen ik mee was op baan, hadden ze uh, zo'n, uh, hoe heet dat? Zo'n hele grote slangen in de, de maas toen ge, gepleurd. En daar hadden ze weer zo'n groot sproeisysteem op aangesloten en dat gingen toen uh, weer terug spuiten, <laughs> zeg maar. Dat was ook een oefening. Grote dan... slangen in het water en het Wat ja, je, jonge, je, je een sproeisysteem. Ja, jongen, dat was een groot spoort. Dat was een groot. hebben afgelegd sproeid. open water en ze hebben een straatwaterkanon geplaatst, ja. Ja, dat. Ja. Ja, klopt. Ook dat is uh, een stukje vakbekwaam bekwamen. Dus uh, dat zijn die rode of die rode, die zwarte slangen die bovenop liggen. Met een ballon erop, jongen. Ja. Ja, met een boei dat je niet dat je hem kan vinden, je je niet zinkt ja Als je hier gaat staan, ja hier zijn ze dan blauw, dus in ieder geval zit dit een blauwe koker, ja, maar hier liggen die zwarte buizen. Mm -hmm. Dat is voor open water heet dat, dus uh, inderdaad die gooi je in het water en dan zuig je dus open water uh, op. En dat kan een sloot zijn, dat kan een meer zijn, een rivier, geen zee. Nee. Nee. kan me er vissen in. Nee. <lacht> <lacht> We zijn niet. Zo, dan je aan te kijken. Als je, je waarom staat de blussen, dan komen er vissen stellen <lacht> Nee, nee, dat ik we een hele originele, die ga, die ga ik onthouden, die ga ik voort dan zeggen als mensen vragen waarom kan dat niet. Ik zeg ja, heel een er vissen, of, uh, de sociale voor die wezens. Dus ja, en we gebakken vis? Nee, maar vanwege het zout, dat uh, gaat de teken en de pom niet leuk vinden. Nee, oké. Okay. Ja, die, die, die raak ik voort dan wel. <laughs> ja, kan toch. Nou nee, ja, dan we dat eigenlijk een haai in zitten of zo. Hé, hey, soort sociale voor die wezens, dan is saai. Je zet de blussen bij mijn gebouw aan en je spuit zo een vis die vuur aan Ja, jongen. O, mijn beestje nu ook gevoelens nou wij zijn niet wel vol Oh ja die pionnen waren inderdaad een teken van dit is onze slang de pleurig altijd met mijn oom mijn overheen <laughs> kom ik aan bij zo'n brand en dan hebben we altijd zoiets staat een teken, er staat en tekenen staat een pionnen hoogwerker en er staat nog meer en dan staan er pionnen en dan denk ik, ja kan ik je nog doorheen of niet en ja, ja, een goede brandvoerman plaats altijd een slangenbrug en dan kun je gewoon overheen rijden met je auto. Ja, die heb ik ook een keer... Uh, daar heb ik een keer een filmpje van gezien, maar ik weet niet meer hoe dat dan zat. Die heb ik ook een keer in mijn video uitgelegd. De auto, de oh, die hadden... nee, dat was een foto! Die hadden... <laughs> die hadden wij een spoorweg over... Uh, of hoe noemen we dat zoiets? Ja, ja, ja die ken ik wel. Die kent iedereen <laughs> ook wel, ja. Dat ze ook zo'n zo brugje ja, voor de schat, rails, ja, tuurlijk. Ja, ja. <laughs> nee, dat was mooi, jongen. Kom, zet er eerst ja, we binnen. deze binnen kijk kijken of er nog allemaal mee staat. Had je trouwens gezien mijn, mijn zieke reddingsactie toen er bijna een uh, politie-vito uh, op ons knalde? Nee. Ik had de er versneller erop gegooid en getuterd. En hij stopte. het is dus de eerste keer terug aan deze kant parkeer ook. Wow, hoe deed je ah, dat? Nou? Oh, ja, oh, ja nee ook. <laughs> Uh, ongeval voertuig met letsel beknelling postcode 346 dat is hier een buurt geloof ik. 6. ja dat is hier ook. persoon om wel adem steeds meer bij kennis pijn benen en slachtoffer en die start hij niet meer potmond ja, ja. Hmm. is u misschien achtervolging zijn geweest let op Had het kunnen ja ik weet het jij dit spraak is eruit. User joined je Wij vanuit uit is alarmeerd voor een ongeval. beknelling Postcode 346 zijn Prio1 rijden en bijna geplaatst over. Dat is gehoord. De informatie persoon is aan het lopen. Nog steeds bekend is. Heeft pijn in benen. En ook over locatie is veilig. Ja. U krijgt aan locatie veilig. Is het de aanleiding van een achtervolging op iets dergelijks? Negatief. Het is gewoon een opval. Ja, in vangen wij bijna te plaatsen en uh, hoort uh, nader van mij op. Alles goed, ik Ja, klopt inderdaad. Hier is de uh, binnenrijder ofzo? de eenheid uh, politie, kom eens uit. Nee, we hebben nog geen politie op luisteren. Oh, hier staan uit. Hè? Is het hier dan? Oh ja, het dat ziet er niet vooruit. Oh, nou, ja. ik zet hem maar even een vent of dan. Ja, doe maar even. Met de of zit er al een beetje te kijken. Ik zet hem sowieso zo neer, hè. Welke kant moet ik mijn wielen nou opzetten? De verkeersluwe zijde, dus naar rechts. Maar als ik hem hier dan neerzet, dan knal ik op die auto. Nou, het idee is als je... Nu knal je niet de weg op. Ja, oké. Okay. Daar gaat het om. Ja, dit is prima. We En eerst eens even kijken. Oh, even de helm en de HV-bril. Zullen die hebben we niet, denk ik? Uh, even kijken. Meneer, hoort u mij? Oh, dat heb ik dan wel niet. <laughs> Hallo? EP. Kun je mij vertellen wat er gebeurd is? Uh, bl bl bluskleding. Uh, ah, nee. Als het zwaar is... Helm. Ja. Oké. Okay. Heeft u weer een hè? Ja, voor mij bloed ik wel wat uh, op mijn voorhoofd en mijn rechterarm. Oh, okay. uh, wat ik even belangrijk vind, ik uh, leg even sneetje. mijn handschoen op het uh, op de voorruit. Ik wil even naar voren blijven kijken, dus ja, niks verder niet bewegen. Dit is mijn collega van de brandweer, die is toevallig ambulancepleger kunnen, dus die gaat ook zo meteen even bekijken. Dus is handig om bij het hebben, maar uh, blijf even naar voren kijken, oké? Okay? Ja, is goed. Nou, laat jou vooral je ding doen. We, we zitten hier vandaag met de brandweer, dus ik uh, ben leek in uh, medisch uh, gebeuren. <laughs> maar je hebt nu je, je handschoen neergelegd, ik weet wel hoe waarvoor dat is, je hebt het ook al tegen hem gezegd. Ja. Meneer, ik stel hem wat vragen hoor, ik ben leergierig vandaag. Waarvoor doe je dat? Nou, ik heb in ieder geval eerste instantie een in, uh, aanval spraak gedaan omdat ik hier graag mogelijk ambu wil. Dat de groter dan gekoppeld zou worden. 11. Ah, zou heeft al de vijal, uh, ambulance te plaatsen uh, gestuurd over? Negatief, helaas komt deze ambulance wat later gezien de huidige ambulance. Ja, is het ontvangen. Dan gaan we kijken hoe we het zelf uh, op kunnen lossen. Alvast bedankt en uh, stuur hem graag door zodat het mogelijk is over. In ja, ieder geval die handschoen die ligt daarom, dat ik uh, niet weet wat de uh, meneer Van Klap heeft gemaakt. Dus ik wil dat hij uh, naar voren blijft kijken en zijn nek dus niet gaat bewegen. Dus ik uh, neem eigenlijk stap voor stap mee in wat ik ga doen, dat hij niet schrikt of uh, uh, niet zijn nek gaat draaien om te kijken wat gebeurt er nou achter hem. Uh, want ik weet natuurlijk niet of hij nekletsel heeft, of in ieder geval uh, rugwervelnetsel of wat voor letsel dan ook. Ja. Dat heet bij jullie wat CWK letsel ja. geloof ik. Klopt. Um, dus die handschoen ligt daar, dat hij alleen naar die handschoen mag kijken bij mij en zijn nek niet beweegt. wat er als je handschoen omlaag glijdt? Nou, dat kan niet, dat is voor achter de ruiten, te Ah, oké. Okay. Dan zie je de achterdeur is open, dan had ik graag dat jij achterin gaat zitten, Zeker. om zijn nek te stabiliseren. Geen dag, meneer. Dus ik pak ik nu met je handschoen. Ik ga je, je nek vasthouden, niet schrikken hoor. Ja, is goed. Ah, oké. Okay. Nou, de volgende stap is, uh, voordat ik iets kan gaan doen bij meneer, is kijken uh, naar de airbag. Nou, ik zie dat hij niet geklapt is. Meneer, ik ga even een airbaghoes plaatsen. Ja, ga even als... zo zitten. Uh, Beweeg verder niet, oké? Mijn collega, houdt uw nek even vast. Ja, dat voel ik. Ga ik even de airbaghoes plaatsen. En hoe was dat wat gebeurd, meneer? Ja, dat zei ik ook wel tegen de collega. Ik reed wel hard hier. Die drempels, die maak ik niet beter van. Nee. En ineens het macht over het stuur verloren, zeg maar. Je kwam van de kant waar we nu naartoe kijken. 112, 4, nee, nee, nee. 7, Achter ons. 11:31. Hij ja, werd een spin geraakt ofzo. zo, hè? Nee, ik... Wat eerst tegen ja, dat muurtje en een beetje langs ja, ja, Ik voelde dat ik daar eenzijdig omvallen of het vuur verloren. Waar staan jullie wel in de vent of hadden we graag de politie gewenst en uh, ambulance over? Ik kan nog wel herinneren dat ik tikte dat tegen de muur maar. Uiteindelijk, zeg maar op je op je ja, persoon is aanspreekbaar. Uh, klaar hoofdpijn. Dat moet de ook weer rond op mijn uh, uh, Voor op de rest al. wel wassen van mijn nek als ik niet is het. Oké, en heb je. Even spreekbaar had je gollum? Ja, zo dan spreken. Inschatting Goed door. Nu niet meer. Nee, die het een wandel, zijn kan waardes. zijn dat ik hem ook afgedaan heb, uh, weet niet. Ja, Lastig, weet je niet dat mee. kunt ik niet meten, nee, het is maar al al. na omstandigheden goed, hij uh, is goed aanspreekbaar, reageerde op vragen, dus uh, we verwachten geen uh, schokkende dingen over. Maar geen bloedingen of uh, andere... Nee, geen ernstige bloedingen. Voor de rest is een snee op mijn rechterarm. Nee, ik kan uh, 500 meter uit hebben. Ja, ontvangen. Wie vroeg de vanaf van de vertelde waardes? Eh, uh, ambulancepleegkundige Job. Oh, Oké, okay, wel ambi, Ja, mooi. Ja, die is zo onderweg. Meneer, ben je ergens allergisch voor? Nee, nee, ik ben ergens allergisch voor. Medicatie? Ik ga het toch vragen allemaal, dan kan ik dat ook al zeggen tegen mijn ambulance broeders. Hm. Nee. Slikt nee. nee, geen voor... medicatie? Nee, nergens nee, voor. Zijn het toch voor onze voor ons weten hè? Die gordel, je twijfelt er een beetje over. Zeg het gewoon even eerlijk of je hem opbouwt of niet. Het kan een groot verschil zijn hè. Mij maakt uh, het niet het uit of je hem opbouwt Ik denk het wel, want mag even doorrijden mevrouw, wel, mevrouw want het is Dank je ongeval gaan, Dankjewel. Doei! Okay. Dus je hebt alleen last van je nek en hoofd? Ja voor nu wel. Oké, okay. dan ja, ik dat door. Ik heb ja. wel, wel, wel druk om mijn benen. Dat, uh, wat is je naam? Ja. Zou je misschien jouw uh, voertuig aan deze kant of, of die Jean. kant weer ja. ja. kunnen zetten? Dus deze rij ben namelijk gewoon vijf. Wat Yo, ga ga kijken wel zeker kijken of zijn, zijn, uh, krijgt, hoor. benen bekneld zitten of iets. Denk nee, ik de... heb... Uh, nee, de eerste, wat we eerst doen is de veiligheid. Dus we willen het voertuig oh. blokkeren, stabiliseren en de airbag en ik ga nu verder kijken, ik zag dat meneer gewoon aanspreekbaar was en rustig ja, was, dus uh, ja, ik geen je ernstige dingen. Even uh, even inlichten, hoor, Job. Ja, je hebt alleen je met dag. Ik zit achterin hoor, dit is uh, Jan, Jan heeft een auto-ongeval gehad, reed wat sneller, heeft op dit moment zijn gordel los uh, gedaan. Zegt tijdens, tijdens het ongeval zijn gordel wel om te hebben gehad, uh, weet het niet helemaal zeker meer. Uh, is goed aanspreekbaar, hij kijkt vooruit, ik heb zijn nek nogmaals gewoon vast even. Um, hij heeft last van zijn hoofd, daar zien we ook een hoofdwond niet actief aan het bloeden. En last van zijn nek waarvoor ik die dus immobiliseer. Uh, qua ampel heb ik vooral uh, geen allergieën en geen medicatie. De voorgeschiedenis, pas, illness, last meal en um, dat soort dingen. Dat uh, hebben we nog niet gevraagd. Oké, okay, um, hoe heet die, sorry? Jan. Jan. Hi Jan, ik ben Job. Ik ben van de ambulancevoorziening van Rotterdam-Rijnmond. Uh, Oké. Okay. Hoi, um, ik wil eventjes een aantal dingetjes van jou weten. Um, en uh, Ik kan er rekening mee houden dat dit niet uh, gelijk wordt doorgespeeld aan de politie. Maar uh, heb jij verdovende middelen of alcohol gebruikt? Nee, nee. Oké, okay. um, Ik kom jij? Van werk. Uh... Sorry? Ik kom van werk. Ah, ik kom van werk. Oké, okay, nou kun je mij vertellen wat er is gebeurd? Ja, dat zei ik net ook wel tegen uw andere collega. Dat, ik, dat, dat uh... begrijp ik, maar ik wil het graag van u horen. Oké, okay, uh, ik... Uh... Ja, je hier wel wat, wat harder, dat zeg ik dan wel. Maar uh, ja, al die hobbels die maakten er niet beter op en ik uh, er ineens het macht over het stuur verloren. Denk ik, uh, ja, het ging een Uw beetje snel. Oké, okay, dat is vervelend. Um, is jouw airbag uh, uitgegaan? Nee, dat, uh, ja, dat, dat nog niet. Zet een hoezo airbag geen collega. Oké. Okay. Ehm, nou, um, even, zijn werk doen. Normaal even het voor mijn, mijn werk uh, doen het zeg maar doen. zicht, uh, de auto, kan ik daar gewoon, kan ik een soort van hoofd bij jou, of uh... Ja, de ruit is uh, gesprongen, deur zit verder een klem, die kan nog niet open, ik zie dat meneer niet uh, bekneld zit verder. Uh, dus je kunt er gewoon bij, hij staat ook gestabiliseerd geblokkeerd, dus je kunt uh, via het raam kun je bij meneer. Helemaal top. Um, ik wil eventjes, uh, voornamelijk ook eventjes gaan kijken of ik uh, rare dingen zie uit je licht. De server ik denk dat we even eruit gaan vliegen het gaat iets gerestart worden namelijk ze dus wachten Hallo? net even af uh, sorry ik zal het nog ja. even vragen uh, jan zie ik uh, zie ik rare dingen zeg maar uh, inwendig of uitwendige boepbreuken of dat soort uh, dingetjes nee je ziet voor de rest geen niks. Okay, ja behalve wat uh, uh, ik al zei een hoofd uh, en een sneemrichter ja, oké. Okay. Um, ik wil eventjes uh, mijn uh, livepak uh, aansluiten. Dus ik moet eventjes zijn shirt open knippen, denk ik. Um, dus uh, um, de server ligt er, denk ik, uit. Kom even overheen, meneer, om even de motorkap te openen. Blijf gewoon even rustig zitten en blijf er even naar voren kijken, oké? Okay? Ik blijf naar voren kijken. Kunnen jullie mij nog horen? Ja, ja, ja. ja hoor. Ah, oké. Okay. Uh, ik krijg even zo'n connection error. Uh, oké, okay. nou ik ga even mijn uh, pak bij aansluiten. Dus ik uh, ga nu eventjes uw shirt openknippen. Ambu, hoe zit het uh, hier? Jean? Uh, dat weet ik nog niet. Even zo via talenwaardes controleren. Oké. Okay. Kijk eens aan wie daar komt aan. Hé, hey, uh, waar zijn we eens? We zijn weer terug op de kazerne. We zijn overdag. We zijn uh, een paar weken verder. Een paar weken denk ik inmiddels al. En er is veel gebeurd in je afgelopen weken. Ik heb corona gekregen. Jij, uh, jij niet. Niet? <laughs> nee. Maar, uh, nou ja. Even denken, want we moeten heel goed nadenken. We... Ineens was de video klaar. En wat gebeurde er nou? Iemand zei, en ik geloof dat jullie dat zelfs nog in de chat konden terugzien. Ik ga even iets restarten van de server omdat iets bij mij zelf niet werkt, zei die. En vervolgens crash je de hele server en is de hele en avond. Zei... Ja, de hele avond is uh, verpest in dat opzicht. Uh, wij stonden daar, ik zat achter die gast en uh, zijn hoofd te stabiliseren. Jij stond eigenlijk een beetje op dat moment niks te doen. Maar uh, van zover ik me zou kunnen herinneren meen ik geloof ik dat we. Logisch zijn, in ieder geval de, de accu zouden moeten kleren, uh, of hoe noem je dat eigenlijk? Ja, ik denk precies wat er nou gaande was, maar inderdaad, jij zat voor mij achter het slachtoffer, of je zat bij ja. de persoon, uh, voertuig moest geblokkeerd, of was al geblokkeerd en gestabiliseerd en dat was eigenlijk uh, overdracht aan de ambu doen. Ja, uh, en die ja, deur de de kregen we te stellen. Ja, de deur inderdaad openen met recht gereedschap. Ja, en moet je moet je nou altijd zo'n zo accu nog losknippen of ontkoppelen? of uh... Ja, eigenlijk niet, uh, nee. wordt voor de netheid vaak wel gedaan, maar uh, vooral bij elektrische auto's is het uh, belangrijk om hem spanningsloos te maken, maar bij uh, reguliere auto's is het eigenlijk niet meer zo, zelf, niet zo veel nodig. Okay. Ja, dat is de spreider, ja. Ja, dus we zouden met een spreider en een schaar waarschijnlijk even het een en ander moeten knippen knippen ja. en uh, ja, als we dan kijken naar de officiële richtlijnen van de ambulance, als die meneer goed kon lopen en of staan en uh, goed bij kennis is en zo, dan zou die zelf mogen uitstappen. Het um, had zomaar gekund dat die ambulance had gezegd, ik wil de hele dag eraf hebben. Ja, dan heb je natuurlijk de A-stijl, de B-stijl en uh, wat heb je nog? C? Nee, C niet hè? Ja zeker. A, B en C. Ah, ja. Het ligt natuurlijk aan een auto, maar uh, het algemeen hebben ze een A, B en C-stijl. Ja, ja. Soms ook okay. nog een D, maar. Nee goed. Hey, um, in dat opzicht, ik heb de hele video al geëdit. Ik moet zeggen, um, de video met Kerstmis die was wat spannend. Daar hadden we veel meer meldingen. Uh, we hebben hier vooral veel gepraat, maar goed, het was een soort uh, pratenuurtje. Ik vond het een leuke video, ik heb hem helemaal bekeken trouwens tijdens het editen. Dus ik vond het best leuk, niet storend om we zoveel praten en uiteindelijk maar twee en een halve melding hadden. Um, ik ga je dus bedanken dat ik meer met jou mee mocht. En ik nodig jou dus graag uit om met mij mee te gaan bij de ambu. Dat kunnen we misschien uh, deze aankomende week vast wel een dagje doen. Maar dan moet je zelf even kijken want ik geloof dat jij morgen live gaat. Hè? Ja, voor de kijkers zal dat denk ik al zijn geweest. Of vanavond misschien misschien vanavond voor jullie, dinsdagavond. <laughs> ik, jawel, ik ga hem nu editen en renderen, dan staat hij op dinsdag. Wat is dat? 14 april online. En dan ga jij dinsdagavond samen met uh, Matthijs eigenaar van Roleplay Realty ook livestreamen. En ik meen zelfs dat jullie iets voor het goede doel gaan doen. Dus, ja, uh, zeker waar. Dus uh, als mensen deze video kijken, of ze radio online komen op jouw kanaal. Uh, Half tot, van, tot vanavond zou ik ja, zeggen dat. Half dag vanavond. <laughs> Mij zul je misschien ook nog wel treffen. Um, want ze gaan burger, dus ze zullen vast nog wel een keer moeten worden opgeraapt als de ambu ze weer moet komen redden. Dus het komt helemaal goed. Hey, wij gaan ja, ja, ja. jullie uh, verder met rust laten. Joris bedankt en wij spreken ons sowieso nog. Is goed. Later. Doei.